Vierkant communicatiemodel, ofwel het communicatiekwadrant. We nemen de volgende stelling. De waarheid is niet wat A zegt, maar vooral wat B begrijpt. Als we goed kijken naar deze stelling, beseffen we dat communicatie een gelaagd proces van menselijke uitingen is. Het vierkantsmodel, of het communicatiekwadrant in deze context, is een communicatiemodel dat ontwikkeld is door de Duitser Friedemann Schulz von Thun. Het verklaart het idee dat elke boodschap vier facetten kent. Het combineert de veronderstelling dat elke communicatie een inhoudelijk en een relationeel aspect heeft, bekend van de benadering van Paul Watzlawick, En dat iedere informatie iets bevat over het onderwerp, de zender en de ontvanger. De vier facetten of lagen zijn de feitelijke of inhoudelijke laag die feitelijk uitspraken bevat, zoals zakelijke informatie en feiten die deel uitmaken van de boodschap. De zelfonthullende laag vertelt iets over de persoon, motivatie, normen, emoties, bewust of onbewust. In de relatielaag wordt iets uitgedrukt, ontvangen, over de betrekking tussen de zender en de ontvanger en hoe de zender over de ontvanger denkt. Het appelelement bevat het verlangen, advies, instructie en effecten waar spreker op uit is. De volgende slide geeft een meer gedetailleerd overzicht van iedere laag. In de inhoudslaag geeft de zender van het nieuws of de boodschap informatie, feiten en uitspraken. De zender heeft de taak om deze informatie duidelijk en begrijpelijk over te brengen. Het oor van de ontvanger dat luistert naar de inhoud bewijst of de zakelijke boodschap voldoet aan de criteria van waarheid of relevantie en of de boodschap volledig is. Voor teams die langdurig samenwerken is de inhoudslaag duidelijk en behoeft weinig woorden. Iedere boodschap bevat informatie over de zender in de zelfonthullingslaag of zelfopenbaring. Laat de zender zichzelf zien. Deze boodschap bestaat uit zowel bewuste zelfexpressie als uit onbewuste zelfonthulling, waarvan de zender zich niet bewust is. Dit betekent dat elke boodschap informatie geeft over de persoonlijkheid van de zender. Het zelfonthullende oor van de ontvanger neemt waar welke informatie over de zender in de boodschap verborgen zit. De relatielaag laat zien wat de betrekking is tussen de zender en de ontvanger en hoe de zender over hem denkt. Afhankelijk van hoe hij tegen hem praat drukt hij waardering, respect, vriendelijkheid, desinteresse, minachting of iets anders uit. Afhankelijk van de boodschap die de ontvanger hier haalt met zijn relatieoor, voelt hij zich gedeprimeerd, geaccepteerd of betutteld. Goede communicatie onderscheidt zich door communicatie vanuit gezamenlijke waardering. Wie iets duidelijk wil maken, zal ook iets beïnvloeden. Het is de bedoeling dat deze appellerende boodschap de ontvanger iets laat doen of juist niet. De poging om iemand te beïnvloeden kan min of meer openlijk zijn, zoals een advies, of verborgen, zoals bij manipulatie. Met zijn appellerende oor vraagt de ontvanger zichzelf af, wat moet ik nu doen, denken of voelen. Het accent op de vier lagen kan op verschillende manieren bedoeld dan wel begrepen worden. De zender kan daarom de nadruk leggen op het appel in de uitspraak en de ontvanger kan vooral het relatiedeel van de boodschap ontvangen. Dit is een van de belangrijkste oorzaken van misverstanden. We nemen een voorbeeld. Een klassiek voorbeeld. Een echtpaar zit samen in de auto... Zij rijdt en hij zit op de stoel naast haar. Hij zegt tegen haar, hey het licht staat op groen. Afhankelijk van het oor waarmee zij luistert, zal zij iets anders horen en anders reageren. Wanneer we kijken naar de inhoudslaag, bedoelen en begrijpen beide hetzelfde. Het licht staat op groen. In de zelfonthullingslaag bedoelt hij: Ik wil je helpen. Maar zij vat het op dat hij altijd maar gehaast is. In de relatielaag zegt hij tegen haar: Je zou moeten weten wat je moet doen als het licht groen is. En zij vat het op als: Je vindt het mijn autorijden te wensen overlaat. Op de appellaag zendt hij de boodschap. Schiet op, rijden. Maar zij hoort: Ik moet mijn rijstijl aanpassen aan hoe jij het wil. Na verschillende van dit soort misverstanden kan haar laatste reactie zijn: Stap maar uit als mijn rijstijl je niet bevalt. Dit voorbeeld brengt ons bij de vraag, willen we een goede communicator zijn? Als dat zo is, laten we dan eens kijken naar de belangrijkste voorwaarden volgens het communicatiekwadrant. Een goede communicator is in staat om een conversatie te waarderen op metaniveau. Dit houdt in dat hij in staat is om te zien welk oor de ontvanger op dat moment gebruikt en hij kan zelf ook beslissen welk oor hij gebruikt bij het horen van de reacties. Daarnaast weet hij met welk oor iedere deelnemer in zijn team het liefst luistert. En niet onbelangrijk, goede communicatie gaat hand in hand met sociale competenties. Volgens het communicatiekwadrant is een goede communicator in staat om één van de vier lagen van zijn gesprekspartner specifiek aan te spreken.